Zoals je ziet ben ik bij Bos en Duin. Super locatie om foto's te maken. Het is hier echt hartstikke mooi. Ik kom hier graag. En vandaag is het ook nog eens een keer perfect weer. De zon die schijnt. Er is een klein briesje. Ik zal zo eens laten zien wat voor foto's dat ik allemaal gemaakt heb. Sowieso een hele leuke plek om naartoe te gaan. Je hebt hier namelijk ruiterpaarden, mountainbikepaarden, supermooi. Maar ook een hoop wandelpaden, verharde paden en je hebt natuurlijk nog de zand, zandvlakte. Eenvoudig parkeren, het is makkelijk te vinden. En zoals je ook ziet aan de foto's kun je hier alle kanten op. Kijk, hier heb je zo'n mountainbike pad. Ze worden nogal goed gebruikt hier, dat kun je wel zien. Het staat netjes aangegeven. Ik denk dat bos en duin één van mijn favoriete plekken is om, om, om foto's te maken. Echt een, echt een fijne locatie. Je kan hier namelijk alles. Je hebt hier bos. Paarden, je hebt de zandvlakte. Het enige wat je eigenlijk niet hebt is water. Dus mocht je foto's willen maken bij het water, dan is dit niet zo'n handige plek. Maar ben je met een groot gezin, wil je wat meenemen, heb je jonge kinderen die je gewoon fijn even lekker ergens wil laten rennen, dan is dit wel de plek. Vlak bij Tilburg, Oosterwijk. Kaatsheuvel ligt ook nog in de buurt. Maar dan kunnen we beter ergens anders parkeren. En als we klaar zijn, dan ga ik lekker naar huis, pakken jullie een kopje koffie en dan heb je een super dag.